Ik denk dat het belangrijk is voor ons als mbo-scholen om VSK te implementeren in ons onderwijs. We leiden eigenlijk onze studenten op tot pedagogisch vaardige coaches. Dat zijn allerlei bijscholingen bij het NOC NSF. En het zou zo mooi zijn als die dus in een schoolaanbod, in het reguliere programma van school, daarmee in aanraking komen. Het doel van vandaag was echt om, uh, om de docenten en managers van Sport en Bewegen, van CIO's, kennis te laten maken met de bijscholingen van Veilig Sportklimaat. en hoe ze dat kunnen introduceren in het, uh, in het onderwijs. Dat is ontzettend belangrijk.